In deze video laat ik zien hoe je in PowerPoint bij een bestaande presentatie gesproken commentaar kunt opnemen en eventueel ook jezelf daarbij in beeld kan laten zien. Als je in PowerPoint je presentatie hebt geopend en je wilt daar een verhaal bij vertellen, dan klik je onder diavoorstelling op de optie diavoorstelling opnemen. Je hebt een boven- en een onderkant van die knop. Op de bovenkant klikken betekent dat je meteen naar de opnameomgeving gaat. Klik je op het onderste deel, dan kun je nog kiezen om te starten vanaf het begin of vanaf de huidige dia. In dit geval ben ik al aan het begin, dus het maakt in dit geval niet zoveel uit welke keuze ik maak. Ik klik op opnemen vanaf het begin en ik kom dan in de opnameomgeving. Je ziet dan de dia in beeld en daartussen kun je dan heen en weer bladeren met de pijltjes. Boven de dia links zie je dat de opnameknop staat. Daarnaast staat de stopknop. En je kunt eventueel hier kiezen om een dia opnieuw af te spelen als je een opname hebt gemaakt. Bij notities kun je notities zichtbaar maken die je hebt gezet onder je dia. Ik heb dat in dit geval niet gedaan, maar je kunt die notities dus ook als een soort script gebruiken. Bij wissen kun je bestaande opnames wissen, en dat kan per dia of voor de hele presentatie. En bij instellingen kun je nog iets wijzigen aan welke microfoon en welke camera gebruikt worden. Onder de dia zie je dat je met een pen of een markeerstift iets op je dia kunt wijzigen. Je kunt daar ook verschillende kleurtjes voor kiezen en als het weg moet dan heb je daar een gummetje voor. Rechts onder je dia zie je dan de microfoonoptie, die staat nu standaard aan en ik kan ook eventueel mijn camera inschakelen en dan zie je dat ik hier in beeld verschijn. Ik zet hem nu weer uit. Als ik wil starten met mijn opname, dan klik ik dus bovenaan links op opnemen. En dan wordt er afgeteld. En vanaf dit moment kan ik door mijn presentatie klikken, net zoals ik dat normaal zou doen. Als ik klik dan verschijnen zaken in beeld. Um, het is maar precies hoe je je presentatie hebt ingesteld. En als je klaar bent met het verhaal bij deze dia, dan kun je twee dingen doen. Je kunt meteen doorgaan naar de volgende, door deze pijl aan te klikken. Denk dan wel, bedenken we dan wel dat je even moet wachten omdat de opname tijdens de overgang niet doorgaat. Maar je kunt beter gewoon kiezen voor stoppen. Dan heb je voor deze dia nu een spraakopname gemaakt. Je gaat naar de volgende dia en je begint weer met hetzelfde proces opnemen. Per dia kun je dus ook bepalen of je je opname nog wilt wissen en opnieuw wilt beginnen. Ben je helemaal klaar met de presentatie, dan kun je dit scherm verlaten door rechtsbovenaan op het kruisje te klikken. En dan zul je zien dat bij deze, deze dia bijvoorbeeld hier nu een audiosymbooltje staat. En hier is nu ook uh, het commentaar terug te luisteren met een afspeelknopje. En vanaf dit moment kan ik door mijn presentatie klikken, net zoals ik dat Als je klaar bent met... Uh, alle opnames en overal staat of jouw video of dit audiosymbooltje in beeld, je bent daarover tevreden, dan kun je de presentatie delen en bij het afspelen zullen ook uh, de deelnemers, de studenten, ook je uitleg bij deze presentatie horen.